Hey, hallo, daar zijn we weer. We Rij gezellig mee. Open. Die dicht. Ik weet dat het niet hoort, ik weet dat het niet mag. Ik weet dat ik helemaal fout ben. Even controleren of die allemaal vastzitten. Kijken of de camera aan staat. Hij stond nog uit. Ik zal weer op z'n weg. Het is dus alweer druk op de weg. Oh die auto achter mij in de gaten. Die komt met me mee rijden nu. Ik denk ja vrouwtje, jonge dame, ik denk weet je wat, ik geef even voorrang. Ook kleine moeite groot, zie je toch? Gewoon in alle gemak even rustig aan doen. Hoeft niet altijd snel, snel, snel, snel. Maar dat werd niet gewaardeerd. Kijk, daar komt hij weer aan hoor. Zat dan moet ik even weer een beetje gas loslaten. Kijk hier, die rijdt ook nog geen 3-4 meter achter mij. Ja, tot nu. Halve garen. alle garen. Nou, die witte auto hier voor ons. We gaan hier samen met de linkste hoek om. We gaan met die rode Audi. We blijven uh, tot lange terug volgen. En die witte auto voor mij. En de volgende stoplichten. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Kijk, ik ga verbazen. Het is groen. Het is groen. Het is groen. Hij remt al. Het is groen. Hij remt oh, nog steeds. Het is groen. Het is groen. Ja, nou is het oranje. No, Michael. No, no, Dat was zo so not right. Ik heb uh, naast je te kijken. Het was drie seconden groen. Toen hij al begon te remmen. Ja, dan uh, sta je te wachten. Nou, willen we naar de Nettorama even boodschappen doen? En toen bedacht ik mij in één keer. Ik had er binnen dan links afgevuld, Maar dan sta ik eigenlijk altijd alleen. Oh shit, ik moet denken. de hoek kijken rechts. Tweede rijberijstrook uh, die ik vervaar, overga. de hoek kijken. Hier nog een keertje bij de kanten uitkijken. Hier via de blinde hoek bekijken. Ik moet ik Hier wil ik even gaan tanken. Nu kan ik hier draaien. Maar ik heb zoiets van, weet wat? Als ik hier ga draaien, dan heb ik... ...auto's van rechts uh, die uh, willen opkomen rijden. Auto's van hier komen op rijden. En hier is het altijd relatief rustig. Even zo. Even straatje draaien. Dan kan ik rustig kijken. Omdraaien. 2,09 ja, euro. Ja, dus 2,09 euro. 2,08 euro. 9. 9 bij de andere komt En hier 1,96 euro. 96. 12 cent per verschil. Per liter. Ja, inderdaad. Per liter. En hier stond de camera stil. Uh, de achterkant. Achteruit 10 euro. 5,2 liter. Ja, 10,38 euro. 5,27 liter. Oh. Ja, 196.9. euro. Voor de mensen die het uit willen rekenen. Nee, we gaan nog steeds niet naar de het het maar Wim. Met de kennis van nu zeg ik, nee dat doen we nog niet. We gaan eerst wat anders doen. Dit was de vorige keer in mijn video. Die heb ik ook al geüpload. Die hebben jullie goed gedeeld. Een uh, zandbakje. Die wil ik weggooien. Ja, dat lukt wel, maar... En uh, ik denk, weet je wat, ik ben in de buurt, ik rijd er even langs. Ik ga even kijken. En wat denk je? Wat denk je? Goed zo, een ja. hebben ze weggehaald, Het zandbak, wat was het? Tuinhout, tuin, tuinafval hebben ze laten liggen. Ach, schatjes. Ja, Poeti poetie, poetie, poei. Poedi poedi poedi poei! Ja, heb je kindertjes hè, jongen! Even een beetje netjes opruimen. Losse takken. Ik ga de blaadjes niet aanveren, maar dit soort takken wil ik wel even op een hoopje gooien. Nee. Laat mijn die er maar aan zitten. Ik heb ook bewijsmateriaal video dat ik het opgeruimd heb en niet oh, er neer gegooid heb, heb. Ja, heb je ja mooie beestjes, jij. Ja. Hmm? Heb jij kindertjes? Ik wil van de week eens een keertje langs gaan overdag. Hmm? Heb jij kindertjes? Doei doe je? een mooi beestje? Doe doet erop, iets. Ja, En dan gaan mensen daar vuilnis dumpen, jongen. Nou, als daar wat tuinhout en wat plastic afval. Maar er worden ook vuilniszakken met restafval gedumpt. Er wordt oude kapotte tuinstoelen en alles wordt er gedumpt. Hey, we zijn alweer aan het einde. Ik hoop dat je de video beviel. Vergeet niet te liken en te abonneren en te delen en ja, wat kunnen we nog meer? Nou, tot de volgende keer dan maar weer. Appa